Hoi en welkom bij Model Train Stuff. Ik heb uh, een tijd geleden een heleboel uh, goedkope Chinese decoders besteld, uh, zoals deze. Lees DZ, DCC. En deze hebben Keep Alive uh, aansluitingen. Dus ik heb wat uh, oplopen zoeken van, uh, zijn er kits voor of uh, beter nog kan ik die zelf maken. En dat kan. Um, ik heb gewoon wat spullen besteld op internet. Ehm. Um, om eens te kijken hoe dat dit gaat werken. Het is niet de meest praktische opzet moet ik zeggen ik heb hier dus een 4700 uh, microfarad condensator voor 50 volt en we zien hier toch nou 18 tot soms 24 volt op komt te staan heb ik wat meer ruimte genomen um, ik had gehoopt dat die kleiner was um, in een vervolgproject denk ik dat ik een aantal kleinere achter elkaar uh, ga zetten om hetzelfde, of, of parallel te gaan schakelen om dezelfde uh, capaciteit te krijgen. Maar in ieder geval dit wat praktischer formaat is. Maar voor een experiment is het uh, prima. Deze condensator, die, uh, daar moet aan vastgemaakt worden. Een diodem. En een uh, weerstand. De weerstand, ik heb wat opgezocht van specifiek deze decoder. Wordt aangeraden om 220 ohm te gebruiken. Bij een condensator van dit formaat. Um, nou, ik hoop. Daar oh, ja. gaan de weerstanden. Um, ik heb nog niet uh, gekeken of dat klopt. Ik ga er voor nu even vanuit dat het allemaal helemaal in orde is. Ik heb een vrij grote. Um, omdat de stroom die door zo'n ding heen loopt uh, ook flink kan zijn. En uh, deze weerstand zal toch redelijk wat warmte moeten wegwerken op het moment dat die ontladen wordt. De uh, reden om dit uh, zo op deze manier te doen is zodat als de stroom eraf gaat, dat hij uh, uh, langzaam leeg loopt de goeie, naar de goede uh, pol toe en tegelijkertijd dat hij niet te veel, uh, of dat hij dat hoe zich, het opladen moet goed gaan en het onladen moet langzaam gaan. Hij moet hem niet uh, uh, volledig uh, kortsluiten. Dus de diode zou ervoor moeten zorgen dat het opladen snel gaat en de, uh, op de terug Weg gaat het door de weerstand heen, zodat die langzaam omlaat. Maar dat kunnen dus flinke stroom zijn. Dus vandaag even bulky dingetjes. Um, de lange kant. lange uh, kant hier is de pluspool. Daar gaan we de boel op monteren. Hier uh, moet op uh, de diode en de weerstand. En uh, ik ga deze in ieder geval eventjes... Uh, aan elkaar uh, solderen en uh, dadelijk de boel het inkorten. Want dit is wel uh, belachelijk lang. En, oh, ik heb nieuwe soldeerdraad hierin zitten, maar de oude was nog niet helemaal op, dus dit is een beetje een zootje. Gaan we dit gewoon neerleggen. Het doel is dus dadelijk om dit in mijn. Uh, bijvoorbeeld mijn. Uh, Kijken, mijn lima binnen luxe trein te zetten. Die, uh, die lima's die hebben gewoon een verschrikkelijke uh, uh, stroomopname. Nou, met deze. Ja, die, die, die, die lima is verder toch uh, van binnen helemaal rol, dus uh, plek zat voor dit. En hiermee kan die dus uh, compenseren voor het feit dat die wielen zo'n oh, zo verschrikkelijke stroomopname hebben. Uh, waardoor die uh, soepeler zou moeten rijden. Dat is het idee. Um. Ja. Ik heb net mijn hele bro opgeruimd. Dus nu valt alles, want alles is verplaatst. Zo. De diode zit met... Uh, zit hier een mooi uh, ring. Die gaat naar de decoder toe. En dit hele setje gaat op de plusbol van de uh, condensator. Maar eerst... Zo. Zo. Zo, die gaan we een stuk korter maken en ook deze kort doen we een heel stuk in. En, vast een beetje tin op als dat, ja, dat doen we wel. Hetzelfde met deze. Op internet zijn allemaal mooie kleine verpakkingen te zien voor dit spul. Waarbij ze net iets groter zijn dan de decoder. Dus uh, dan heb ik het over ja. Uh, dat die, uh, eens kijken, ongeveer zo groot is als dat hier tussen de rails past. En flink hoog. Um, daarbij hebben ze dus ook meerdere condensatoren in uh, parallel uh, geschakeld. Zeker uh, iets wat ik nog wil gaan doen. Maar dit is een eerste experiment, dus ach hier. Zo. Hierin. Um, ik heb gezocht. Ik kan niet vinden uh, wat de polariteit is. Dus ik ga ervan uit dat de, de standaard, dat ze zich aan de standaard hebben gehouden. En. Oh, het zijn even dunne draden? En dat betekent dat zwart de negatieve kant is. En dan gaan we ervan uit dat blauw de pluspool is. Lekker goedkope decoders van een paar euro, echt onder een tientje. Hier durf ik wel aan te solderen. Um, blauw ga ik vanuit dat het de pluspol is, dus die gaat hierop. Um. Dit ziet er redelijk genoeg uit. Ja, ik had een heleboel moeten isoleren. Netjes de, uh, de, de, de heat, uh, of die, die, die, die isolatiespul omheen te doen. De, de krimpkousen omheen moeten doen. Dat was zeker beter geweest. Uh, ik denk dat ik dit nu voorlopig ook gewoon vast tape binnen die locomotief. Zo. Locomotief. Als ik aan voorbereidingen zou doen, dan had ik hem hier natuurlijk liggen, maar gelukkig doe ik niet aan voorbereidingen. En zo die opstelling aan de kant. Ik heb hier laatst, uh, toen ik met Pasen mijn baan op heb gebouwd, heb ik hiermee gereden. Uh, alleen als je hem vol, vol vermogen zet, vliegt hij hard genoeg over de baan heen. Om niet continu op een dode punt te komen en daardoor kon hij doorrijden. En dan nog was het als een, uh, een haperende vliegende koffiemolen over een baan. Het, het klonk verschrikkelijk en het zag er niet uit. Het idee is natuurlijk wel dat deze lekker langzaam kan kruipen en uh, kruipend over de baan heen kan en dingen uh, uh, ongeacht zijn, zijn beperkte lima stroom up Hop, daar gaan we. Hier zit dus al een, uh, een, een, een laser decoder in, maar die programmeren we gewoon opnieuw. Zo. lusje in de andere decoder, dat is eigenlijk een heel goed idee en rood en oranje zit hier aan deze kant? ja dan moet hij er zo op zo Dan zit hier een losse zwarte kabel dat is altijd bemoedigend wat doet die hier? dit is stroompickup, oh dat is van de pickup geweest aan de voorkant Die heb ik een nu afgehaald. Er zat hier aan de voorkant ook een uh, power pick-up, maar die, uh, dat was een leuk idee, maar dat werkte niet. Goed, nou met alle losse draden die hier liggen, kan dit alleen maar fout gaan. Dus gauw de kap erop. Uh, Nou, laat ik eerst even kijken zonder kap. Zo. Ik heb ook de bedrading opnieuw aangelegd van mijn rails. Dus ik ga ervan uit dat die ook niet goed is en dat ik hem niet kan programmeren. Daarom test ik ook altijd alles voordat ik een filmpje maak. <tus> Zullen we maar zeggen. Daarom heb ik ook al mijn kabels al aangesloten. Oftewel, een moment geduld alsjeblieft. Ik denk dat als ik hier uh, de draden nog wat inkort, dat zou het zeker mooier maken. En ik kan hem in principe hier gewoon uh, inlijmen zoals ik hier wat meer in heb gelijmd. Eens kijken. We hebben stroom. Nou, ik heb in ieder geval mijn met de kabeling goed aangesloten. Een mm, soort van. Um, waar zit ik nou op? Volgens mij is dit mijn rijspoor. Ik wil mijn programmeerspoor hebben. Oh, oh, rustig aan zeg. Ik heb die motor te rijden. Mijn Benelux program. Zo. Oké. Okay schrijf eventjes de oude configuratie terug. Ik gebruik daarvoor de Pro. Pro. Valt me op dat hij het op dit stuk rails redelijk goed doet. Uh, dit is volgens mij allemaal standaard. zo uit de ruimte lopen, denk ik. Hop. Dit coderen gaat een stuk makkelijker dan uh, voorheen. Zo. Als ik er de uh, safe, ja, ik heb de Beneluxtein, mijn throttle, kom de andere kant op jongen. Ja. Nou, dit kreeg ik niet voor elkaar. Goed, hij doet nog wat gek. <laughs> af en toe, maar ik kan hem nu heel langzaam laten rijden, ondanks dat hij dus onderbreking heeft in zijn stroom uh, oppikken. Omdat dus deze condensator deze voor zoveel reserve stroom zorgt dat die motor door blijft lopen. En hij automatisch komt op een stukje rails waarbij hij weer wel het signaal opvangt en weer wel stroom krijgt. Een Fantastische manier dus om je beperkte uh, lima. Uh, Jammeren stil. Om die beperkte Lima-trein toch uh, te digitaliseren en een beetje fatsoenlijk te laten rijden. Dat ben ik wel benieuwd. Ops, oké. Okay. Hoeveel stroom dat hier nou eigenlijk doorheen gaat? Of eigenlijk welk voltage op die oh, condensator? Van. Uh, we gaan volt meten. laten we zeggen 20. Uh, dit is de plus, dit is de min. 18, <coughs> sorry, 18 en half. Dat is toch netjes, 18 en half. Bak even op een andere. zeggen, jij hebt hier op dit einde. Zo, nu is dit even kijken te zien. Ja, ja. bijna 19 volt. En ik haal hem er vanaf en hij loopt langzaam leeg. En als die motor niet vol gas zou geven, maar ik denk dat dat een instelling van mij is. Dan zou die nog veel langer mee kunnen doen. Maar het lijkt erop dat dat een soort van reflex is. Oh jee, ik heb geen stroom, dus ik geef gas. Ik vermoed dat dat uh, een van de instellingen is die je dus nog uh, moet gaan uh, bijstellen. Uh, maar in principe heb je nu dus voor, uh, met een weerstandje, een flinke condensator en een diode. Een uh, redelijk eenvoudige manier om je lima's wat betrouwbaarder te maken. En de componenten worden niet echt heel warm. Dus dat is, dat is mooi. Dan zijn ze in ieder geval stevig genoeg. Ik hoop uh, straks even het internet op te gaan en een paar van die kleine te vinden. Zodat ik dat beter weg kan werken. In, een, uh, in Bijvoorbeeld die koploper die ook rijdt als een koffiemolen omdat het een lima is. Ondanks het vervangen van de motor. En ik ga hier nog eens even mee, verder mee prutsen. Um, bedankt voor het kijken. En uh, tot de volgende keer. Nog een uh, korte toevoeging. Dat die motor zo hard gaat lopen. Uh, komt waarschijnlijk doordat deze decoders er niet helemaal goed mee om kunnen gaan. En denken dat ze geswitcht worden naar uh, normaal. Uh, stroom dus geen DCC. En dan vol gaan lopen. Als je die functie uitzet, dan doet hij wel niks meer. Ik heb hem natuurlijk aangezet Ik krijg hem zo even niet meer aan de gang. Dus eh, deze decoders zijn niet heel geschikt voor de functies zoals ik het nu gebruik. Eh, ik weet dat het ook kan met eh, lockpilots. Maar dan moet je er zelf de kabels op solderen. Dat zal iets zijn voor een volgende keer. Eh, voor mij is het alsnog wel een oplossing. Omdat het even gewoon stroomgeven dat hij eh, weer op DCC mode komt. Dat is prima. Ik kijk er niet zo nauwkeurig naar. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.